Ze zijn voor jou als ondernemer of als ZZP'er het allerbelangrijkste dat er is, klanten. In deze video een aantal tips hoe je met ze om kan gaan, hoe je betere klanten kan krijgen, meer klanten, hoe je ze langer kan houden en hoe je er meer plezier aan beleeft. Welkom bij 7D TV. Van harte welkom bij TV, het YouTube kanaal voor ondernemers. En in deze video deel ik een aantal tips met je omtrent klanten. Uiteindelijk degene die zorgen dat jij als ondernemer of als ZZP'er succesvol bent. En ik begin meteen met de eerste tip. Uh, en die is under promise over deliver. Um, en ik zie dat veel misgaan. Wat bedoel ik daarmee um, als ik naar klanten toe uh, dingen uh, moet opleveren of uh, dingen voor ze moet gaan doen, dan zorg ik altijd dat ik de verwachting kan overtreffen. Heel concreet, uh, ik maak een video voor d tv en ik zeg tegen de klant, uh, die video die is volgende week woensdag is die klaar. Uh, dan rekent een klant daarop. Dan moet je niet volgende week donderdag leveren. Um, wat ik dan doe is dat ik zoveel tijd plan dat ik eigenlijk al weet dat ik die video maandag al op kan leveren. Maar ik zeg tegen de klant dat ik hem pas woensdag Opleveren. En wat doe ik dan? Dan lever ik hem maandag netjes op. En wat vindt de klant die zegt, yo, dit is super tof. Had ik niet verwacht, ik had op woensdag gerekend en ik heb hem nu al. Oftewel, meer doen dan dat je belooft. In de praktijk gebeurt het nog best wel vaak andersom. Uh, dat uh, als ik ergens kom of ik heb te maken met een, een dienstverlener... Uh, dat ze van allerhand dingen beloven. Dat ze heel erg goed zijn in dingen beloven. In reclamefolders, op websites, noem het maar op. Grote bedrijven zijn er ook heel erg goed in. En het moment dat je dan met ze te maken krijgt... en ze moeten al die beloftes gaan waarmaken... dan blijkt dat in de praktijk van die beloftes... vaak de praktijk daar iets onder hangt. Zorg dat je dat omdraait... En zorg dat je minder belooft en meer levert. De tweede tip die ik met je wil delen is: zorg voor duidelijkheid naar nieuwe klanten toe in wat je doet. Um, kies om gekozen te worden. Wat bedoel ik daarmee? Probeer sommige ondernemers, ZZP'ers, maar ook ondernemers, die doen vaak heel veel dingen. En die willen dat allemaal vertellen. Um, met het risico dat ze, als je naar een website kijkt, dat je denkt: van ja, maar gast, maar wat is nou eigenlijk je propositie? Wat ik bedoel te zeggen is, als je naar buiten toe communiceert... hoef je niet alles te communiceren wat je doet. Sterker nog, het is beter om dat niet te doen. Kies de krenten uit de pap. Dus zorg dat je heel duidelijk bent in je propositie. Wij doen dit... Uh, waardoor je heel duidelijk gekozen wordt van oké okay, dit is de propositie van dat bedrijf wat niet wil zeggen dat je misschien nog wel drie vier vijf andere dingen daarnaast doet waar je je geld mee verdient maar daar hoef je je niet zo duidelijk mee te profileren ik ben presentator en dagvoorzitter punt dan kan ik zeggen ja ik doe ook nog wel eens een workshop dus ik ben ook een coach ik heb ook wel eens een boek geschreven oh dan ben ik ook auteur uh, weet ik veel wat ik allemaal doe tuurlijk ik doe er nog van allerhand dingen naast maar als je naar buiten toe je gaat ronnie over. Googlen, dan ben ik dagvoorzitter en presentator. Dat is het werk wat ik doe. Duidelijke propositie, kies om gekozen te worden. De derde tip aangaande klanten um, is pas op met grote klanten. En ze misschien denken: Ja gast, hoezo? Grote klanten zijn toch te gek? Ja, totdat ze te groot worden. Ooit had ik een internetbedrijf uh, en hadden we een klant die deed. Ik geloof wel 60% van de omzet. En dan kun je denken: Nou, dat is lekker makkelijk. Dan heb ik dat binnen uh, en dan heb ik 60% van mijn omzet al gecoverd. Dat klopt totdat die klant opzegt. Uh, dus de impact van een te grote klant als die vertrekt, die kan dermate groot zijn dat het echt een risico kan vormen voor je bedrijf. Uh, dus zorg ervoor dat als een bedrijf te groot wordt, dat je je daar bewust van bent. Ik wil niet zeggen dat je dan moet zeggen, oké, okay, uh, je komt boven de 50% van onze omzet uh, op jaarbasis met deze klus, dus die nemen we niet aan. Natuurlijk moet je dat doen, maar ben je bewust van de risico's. Vele kleine klantjes maken ook een grote klant. En dus wat ik daarmee wil zeggen is één, Pas op met al te grote klanten als het gaat om de verdeling van je omzet. En ben niet arrogant als het gaat om kleine klusjes. Je kan wel denken van ja, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Want ik heb eigenlijk alleen maar tijd voor die grote belangrijke klanten. Mm, totdat uh, de een zo grote klant opzegt en je in één keer een keldering hebt van je omzet met 30, 40, 50 procent. Moet jij eens kijken hoe hard je dan achter kleine klantjes aanrent om die gaten weer op te vullen. Dus een heel pakket aan kleine klanten is super tof en het biedt diversiteit. Maar het biedt ook veel minder risico als er eens een keer een klantje vertrekt of er komt er eentje bij, dan is de impact veel minder groot. Dus ja, grote klanten prima, maar als ze te groot worden, ben je er dan van bewust dat ze een zeker risico vormen. Dat was mijn derde tip als het gaat om klanten. Nog twee tips te gaan. De vierde tip die ik met je wil delen is, um, en die heeft wel een beetje met de laatste tip te maken ook. Maar de vierde tip die ik je wil meegeven is, ga uit van vertrouwen. Alle diensten die ik lever, of ik dat nou doe als presentator of als dagvoorzitter, ik factureer achteraf. En er zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, uh, dat is, maar je levert je diensten toch. Dus dan moet je toch eerst laten betalen. Uh, en daarna, dan, als het betaald is, dan lever je diensten. Ik bedoel, uh, je hebt de Albert Heijn, ga je ook geen boodschappen doen. En dan vreet je de appels op en daarna ga je eens een keer betalen als je ze op hebt. Zo werkt het in, in mijn ogen in de zakelijke dienstverlening niet. Ik vertrouw mijn klanten. Ik ga ervan uit dat als ik mijn werk goed doe en ik lever mijn diensten, dat ik daarna netjes betaald krijg. En ik kan je vertellen, en dat is puur uit de praktijk, dat het... Op een enkele keer na, in al die jaren dat ik al als ondernemer werk, dat het ook altijd goed is gegaan. Ik denk dat het heel fijn is naar nieuwe klanten toe. Dat je uitgaat van dat vertrouwen. Ik heb altijd een beetje moeite als ik met iemand zaken wil gaan doen. En voordat we al iets gedaan hebben, komt hij al van, ook oh, ik van tevoren gefactureerd hebben. Oh, en dit zijn onze algemene voorwaarden. En als je dit niet goed aanlevert, dan uh, heb je dat probleem. En als je dit niet goed doet, dan heb je dat probleem. Dan denk je, yo, gasten, uh, rustig aan. Uh, heel erg uitgaan van wantrouwen is bij mij nooit een belangrijk instrument van, nou, met jou wil ik wel zaken doen. Dus ga uit van vertrouwen. Breng mij tot de laatste tip. En dat is, hoe hou je klanten nou vast op de lange termijn en dat is eigenlijk een hele simpele methodiek voor dat is hoe hou je een relatie in stand kijk gewoon naar een privé relatie hoe hou je die in stand die hou je in stand door eerlijk te zijn door met elkaar te praten uh, door proactief te zijn door zo nu en dan is een attentie uh, te geven een cadeautje te geven door te lachen met elkaar door ervaringen te hebben met elkaar dat zijn de kenmerken uh, heldere communicatie zeggen als je iets niet zint vragen hoe het gaat met de ander allemaal aspecten die je in een persoonlijke relatie ook heel goed kunt gebruiken als je die voor de langere termijn wil aanhouden maar die net zo hard werken als het gaat om een klantrelatie en dan kun je zeggen van, ja maar dat is toch logisch aha uh -huh. maar kijk nou eens naar jouw top 5 toffe klanten, hoe lang geleden is het dat je ze gewoon eens een keer gebeld hebt en zegt van, hé hey, weet je wat, zullen we even een bakje koffie doen, gewoon eens even kletsen, niet over de klussen maar gewoon hoe het met je gaat, en weet je dat soort kleine dingetjes, of eens een keer pak vijf van je topklanten, ga naar fleurop.nl, bestel een grote bos bloemen en stuur ze op en zeg van, joh jullie zijn een topklant voor me, ik ben zo blij dat ik met jullie mag samenwerken, dat soort dingen die bepalen dat er uiteindelijk op het moment dat een klant misschien twijfelt dat ze denken, ja maar met, met die gaan we sowieso door, want daar hebben we gewoon een hele toffe relatie mee dus wil jij klanten op de lange termijn behouden werk dan heel proactief aan een fijne relatie met die klanten en durf ook te kiezen dat is de andere kant van de medaille. Als een relatie niet meer werkt, hè, kies er dan ook voor uh, om proactief die relatie te beëindigen. Maar niet voordat je er heel hard aan hebt gewerkt. Uh, het is net als in het echte leven. Ik hoop dat je iets in deze video hebt gehad en dat je er misschien een paar tips uit kan halen. Waardoor jij vanaf nu op een betere manier met je bestaande klanten om kan gaan. En misschien ook wel wat nieuwe klanten kan binnenhalen met de tips die ik met je heb gedeeld. Uh, denk je nou van, hé, hey, ik wil nog wel meer van dit soort ondernemerstips uh, zien. Abonneer je dan vooral hieronder uh, en blijf even hangen want zometeen na deze video twee andere video's waarin ik nog een aantal ondernemers tips met jullie deel voor nu Dankjewel voor het kijken hoi